Goedendag beste kijkers. Goedemorgen, Het is, uh, is morgen. Eh, <coughs> Hoor ik dan misschien een beetje naar mijn stem. Het is waar. Ik heb te land geslapen. Ik heb uh, pas om 9 uur opgestaan. Ik raakte er niet uit. Dan bleef ik er maar in. Dus, ik ben dan niet nieuw begonnen. Ik, ben, ik heb jullie daar nog niet bij betrokken, maar dat ga ik niet doen. Ik heb... Uh, een boomstam doorgezaagd en een holkening gebord hier ook waar is het? Ah, hier, ja. ik heb die vernisd ik heb die doorgezaagd op de lintzaag ja. ik heb eindelijk een houten lintzaag want de lintzaag die ik had bij het machine was een metaal lintzaag maar goed dat is de andere helft van deze helft en dan ziet je, dan heb je een boomstroop. Wat ga ik daarmee maken? Ik ga daarmee een lamp maken. We hebben nog een Ikea-lamp. Dat is goed voor twee jaar. En dat is zo'n staande, een stijf pootje. En zo'n een, een dikke hoek van een spot. Zo weet je. Nee, je weet dat niet. Oké. Okay. Goed, dus uh, wat heb ik gemaakt? Ik ga een, een, een lamp maken voor tegen de muur dragen. Maar weer iets speciaals. En daarvoor heb ik een kader gemaakt. Dat is de kader dat ik gemaakt heb. En hierin... komt een wit paneel. En dat heb ik hier al gemaakt. Dat is dat wit paneel. Teflon. Een stukje dat ik zo een keer over had. En daar heb ik... Oei, ik plak al van alles op en daar heb ik sleuf in gemaakt hier van achter ga ik verlichting insteken. steken dan schuint dat zo een beetje erdoor zo een beetje speciaal door. dat past in die kader en dan ga ik dat stikken uit hier er zo op zetten. daar een lamp in monteren en daar komt zo'n speciale mooie lamp in zo weet, een LED, Light Emitting lamp <lacht> Mooi, ik heb hem al geprobeerd. Uh, wat ik nog vandaag nog moet doen, dat is een gaatje boren. Die naadblok daarop vastlijmen, maar ik heb hem gevoeld. Hij plakt nog een beetje van de, uh, de vernis. Dus, uh, ga ik ga hem wel met een uitboren en het is zien hoe ik dat ga doen. En aan die kader ga ik toch nog een molurke proberen te frezen. Met de bovenfrees, gewoon met dan zo. En dan gaan we zien wat dat geeft. Dat plakt. Het is van de verlies. Het is, uh, veel werk is niet meer, maar het is toch... Uh, en dan nog wat opschuren, hè, want dat moet je ook doen. Allemaal, ten andere, die plaat past er niet helemaal. Je moet er nog wat bijsteken met de betel. Dat gaan we doen zelfs. Nou je. Of ga je moeten willen komen helpen. Ik dacht het niet. Nou, ik zal het wel alleen doen dan. Goed, zet ik hem even af en dan zet ik hem zelfs terug op. Zo, het is iets van niks. En ik weet wat dat is. Niksje. Oké. Ik zie het zo was dan niks ge. Zie je. erin ik zou langs deze kant nog een onderwerp willen maken maar een kleintje waarom ik zou het modern met een oude, oude techniek willen houden kijk goed dat gaat wel eens gewoon zijn uh, zo De lamp daarin verlichting van achter Was het niet. Ik had hem terug aangezet toen ik het moest uitzetten. Uh, ja, ik zie dat niet goed. Ik heb slechte ogen. Tot zo'n keer. een keer te zien of dat. Komt. Ik heb zo een beeldscherpje naast mijn camera. en Dan zie ik wat er gebeurt. Want anders zie ik niet wat er gebeurt en ik kan het opnemen. Misschien zit ik niet in beeld of zo. Maar eigenlijk zie ik niets. Ik ga met een bril moeten Natuurlijk, als je aan het werken bent, dan moet je ook opruimen. proberen maken. En dat ga ik nu doen. En Ik ga al beginnen met te zoeken naar een bos toe. ik het dan kunnen we verder met de designen. Een designende lamp, mensen. Kennen dat? Nee. Designende lamp. Natuurlijk is dat niet designen. Als is niet die signe, dat is design. Design. Voor te zeggen, iets anders dan dat het gewoon is. Niks, eerlijk gezegd, voor mij is het niks speciaal, maar je moet er even stand bij houden. Je moet weten wat je gebeurt. gezet en je moet iets willen doen, of iets willen maken niet gemaakt geweest is, zijn de hebben, ga maar, even, ah ja, oké, okay. je dus. Ik weet niet of dat van mij gaat door, maar ik ga dat het bewerken met, uh, uh, met wat? Ah ja, met uh, het bewerkingsprogramma, een, een editor voor een video. Dus dat moet eraf Dat is een geleider, Oei, een geleider, dat is een geleider. Als dus je moet recht frezen, en dan nog, en dan nog. Maar dan het frezen gisteren, en je gaat dat zien, dan kan je dat van kort bij laten zien, hè. dat zie je dat ook. Ineens, ik zeg het hier maar, ineens, Zo! Zie je, dat sluurt dat daarin. Ik was daar niet veel op de want ik heb er nog maar juist eens een keer geschaafd en een keer gezaagd. Zagen ook met de. Uh, Radiaalzaag, dat trekt zich in, in de tafel. Dus, oké, okay, een kat is geen Wat gaan we nu doen? We gaan hier een module rondfreten. Ik ga de camera weer iets korter bij zetten, want anders gaat het weer niet zien. Dan ga ik dat hier zo zetten en een balk gebruiken als geleider. van de zolder want anders hebben we dikke problemen. Maar ik heb nog een probleem: mijn tafel is niet vlak. Dus dat is één. Gaan weer vastzetten. Deze zetten we aan de buitenkant vast. Oké. Okay. Plank wil plat zitten, want dit heeft een beetje gewerkt. Die een balk, dat is niet goed. Hè. Ons gans is dat weer van hun oren aanpakken. Eén maken van de oren. Een gans. Van, van beesten hè? Ik moet zeggen, het is een, eigenlijk, Ik had niet verwacht dat een gans... Zo'n... Ja... Een gemakkelijk beest was. Dat maakt hij juist. Uw hof. de deze vallen niet aan niet ons, niet iemand anders waarschijnlijk zijn dat meer scheiters, als zwakkers maar ze maken lawaai als ze lawaai maken dan weet ik ah, komen we nu op buiten het dan hè? dat is dan snacks altijd Snacks als ze lawaai maken dan weten dat er iets scheelt. Nu al een paar uh... Een brekerschap. nu bij ons in de beurt hier bij ons dus te halen. Tenzij ze met een atelier komen, dan ben ik gezien. Dan kan ook terug zoals vroeger werken met de schaaf. Vroeger maakten ze zo een molleur met een schaaf, een schaaf zien, kan niet schaaf halen. Hier. Dat is een schaaf, want dat is een molurenschaaf. Zie je? Dat is de vorm dat je overbrengt op je hout. En dat wordt afgeschaafd met een, met een hele scherpe bijtel. Geschaafd, geschaafd je en je blijft maar schaafd tot totdat je gedaan hebt. Want dat is toch vanzelf, want je hebt hier, dat is even stop. Dat is de vorm van je moluur. Je bijtel heeft dat ook. Je schaafd, tot achteren, heb je hier een aanstoot, dat is een aanstoot, en dat is je profiel, je hebt een betel. Dus het wordt vastgezet met een spie, ja en dat is travak Dat traventelthees. Ik weet het dus maar beperkt tot een aantal molurkjes. Natuurlijk heb ik op mijn combiné wel iets meer, gelukkig maar. Het was er allemaal bij toen ik het kocht. En bedankt uh, van, echt waar. Goed, dan gaan we dat vrezen. Dat is de vrees. Met de vrees eerst op diepte zetten. En dan pak ik uh, niks voor Ik zet dat gewoon op diepte zo. Toch? Zoiets. getrokken en het uh, trekt op niet mee enfin. wat denk je ervan Is niet wat dat moest zijn c'est la misschien ja. beter het molleur anders getrokken oké okay. dus wat moet ik hier allemaal doen want ik zit er nog niet van af je ziet zo'n in voor in stopcontact te steken maar ik wil maar één kabel mis dat die dikke lamp 22 volt is dat is een transfer die komt eruit stel je voor, komt eruit met in stopcontact maar hier kan ik geen 22 volt opzetten, want die kabel, dat is geen 22 volt, dat is maar, wat staat erop? Dat is maar 12 volt gelijkstroom. stroom. Ons lichtnet heeft 60 hertz wisselstroom. Plus min, plus min, plus min, 60 hertz. He. Dus uh, 60.000 keren in een minuut. Plus min, plus min. En dat zit, voor, voor alle ledverlichting, verlichting moeten dat gelijk stroom maken. We moeten dat gelijk richten. Dus daar heb je een plus en een min aan. En die verwisselt niet ons lichtnet, onze elektriciteit uit stopcontact dat wisselt en deze niet dus wat moet ik doen? ik moet zorgen dat ik dat open doe dat ik daar een draad aan soldeer zodat ik die aan de spanningskabel kan solderen die hier uitkomt. enkel de spanningskabel en dan voegen we dat daar achter op, op zo'n manier wel wat in om dat hier ergens in te monteren ik denk, ik denk dat ik misschien nog wel een geleufje ga om daar een plaatje in te steken ik weet het niet ik denk dat dat niet slecht gaat zijn. Maar dan zit ik weer al 5 mm dieper. Dus heb ik weer al minder spatie om. Nu, nee, dat, dat zit niet meer in. Hè. Dat is de moeite niet om over te spreken. Als ik het kapot doe. Ja, want jij gaat denken omhoog, maar goed, moet het al kapot doen Ja, ik ga dat kapot doen. Ik ben bezig. kan je kwaad, als ik neem mijn handen steek. zolang, zolang, dan maar de printing kapot uit want dat zit helemaal goed vast, he. ik heb zo van alles over ik heb al veel kapot gedaan, he. want, he. anders gaat het toch niet leren nu, eerlijk gezegd, nu vinden we alles op het internet maar in één tijd was het Trek je plan, moet je iets kunnen, moet je maar je plan trekken. Hè. En ik ben zo even, ik trek dan nog maar een Ziet je het is bijna al? Voilà. Ik moet het nog een keer aan Dat Dat steekt daarin. Nee, stuk ervan, maar dat is van het stof weer. Dat zit daarin. Dat is transfokken. Ik zeker. Ja, transfokken. Ah, maar dat is een ding, schakeling. Hè? Jo, dat weet ik niet veel van. <laughs> uh, we gaan een goed kijken. Moet een keer goed kijken. Ik zie het niet. joh. is een auto te worden. In elk geval. Een gelijkrichter. Het is maar een zin. Ik denk, dat het, ik denk dat het een digitaal gestuurde is. En kijk, hier hè, hebben we de draadjes aan van de, van de pinnetjes. Heel simpel. Die zet ik bij op de kabel die ik erdoor uh, ga jagen. En dat is, dingen, moet ik ook weer inkorten en uh, zien dat het erin past. En aangezien dat, dat niet dikker is, gaat het daar weer in gaan. en ga dat omdraaien om dat eens een keer te testen. Dat gaat er gemakkelijk in gaan, maar ik kan er een plaat op zetten, maar niet infrezen. Dat komt een andere, gelijk op het oppervlakte. Dus gaan we er een plaat gewoon op zetten. Het toch tegen de muur, je ziet dat toch niet. En dan hangt het een klein beetje van de muur af. Misschien toch beter voelen, voor... Weet je, dat brengt het zo van naar voren. Ja. Zo. Uiteindelijk heb ik die lichtsensor er maar tussen uitgeladen, die stond op 5 volt en de spanning voor de led's was 12 volt, dan moet ik weer al gaan, Fouvelarée. Dus ik ben hier nu begonnen met mijn bekabeling, alles stuk er al in, oh, dat zijn de leds. De lamp is dus aan de andere kant, heb ik de, de doubt ook al gemaakt. Zitten er rond hangen. Dus uh, ja. nu nog vastmaken. En dan uh, is hem tijd. is het goed voor op tangen. Ik ga dat hier gewoon met siliconen vastplakken. Say. En dan kunnen we hem aan de muur hangen. Hier zo ergens. Goed hè? Ja. Oké. Okay. <lacht> Komt in orde. Zo, ik heb ze allemaal hangen. Ik heb ze ook licht. Ik kan die ook uitzetten. Ik kan ook 1, 2, 6 hazen. Al een beetje kaal, maar ik weet niet of dat Denk ik er nog wel iets gaan. Maar nu niet. Morgen.